Hi, Yuki. Hallo Mercedes. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Dank jullie wel voor deze uitnodiging. Ja, uh, ik ben heel erg blij. Ik zit uh, naast een balletdanseres. Ja, ik zie mezelf niet echt als een ballerina, maar um, wel klassiek getraind. Dus ik denk dat je dat misschien wel kan zeggen, ja. Ja, wat, uh, wat heb je zo al gedaan? Laten we daar eerst even... Waar kunnen we je van kennen? Um, nou, eigenlijk in Nederland... Um van het lesgeven. Ik geef heel veel les in gyrotonic, uh, in heet dat, een uh, techniek dat lijkt op pilates en yoga. Maar ik dans over het algemeen in Parijs, in Frankrijk, dus in Nederland. Weet ik niet of mensen mij hier zouden kennen van dans, maar ik dans bij een gezelschap. Uh, dat heet Amala Dianor Company in Frankrijk, dus daarbij zou je okay. wel Oké. <laughs> nou ja, laten we dan maar helemaal even naar het begin gaan. Balletdanseres, hoe, hoe begon je? Waar begon je? Wat was je eerste keer dat je dacht, dit wil ik? Um, nou, mijn hele leven was ik eigenlijk al aan het dansen. Zij, zij mijn uh, moeder in ieder geval, die gaf danses op Curaçao, waar ik geboren ben. Dus ik deed eigenlijk al mee in haar buik tijdens het lesgeven. En, uh, Wat toen, voor dans was dat toen? Nou, wat ze je gaf moeder deed? Meer jazz en uh, eigenlijk voor heel veel kinderen daar improvisatieles en ook wat ballet en van alles, een mix. Uh, maar mijn moeder, ja, is echt uh, ook heel erg veel altijd aan het dansen geweest. Dus het zit wel in mijn bloed. En um, mijn oma nam me altijd mee naar het Nationale Ballet voor voorstellingen. Hoe oud was je toen? Echt jong, zes, zeven, acht, heel klein. En um, toen zat ik op een klein improvisatielesje elke woensdag. Gewoon uh, wat alle meisjes doen, denk ik, als ze jong zijn. En toen zijn we een Je moet auditie gaan doen bij het Nationale Ballet uh, voor de Academie. En toen was ik negen. En toen was het een enorm... Uh, ik had eigenlijk geen idee waar ik in sprong. Want je bent best wel jong, je bent acht, negen jaar. Maar drie dat rondes... Is niet een, dat is niet best wel, dat is een heel jong. Ja, dat is jong. Maar ja, je denkt, oké, okay, ballet, ik, dit is wat ik wil. Ik hou van dansen. En um, het was heel serieus. Uh, heel veel kindjes willen op deze school. Um, ik had geen idee. Jij ging daar gewoon blind <laughs> Nou ja, in. Ik, ik had gewoon een rode jazzbroek aan en een zwart balletpakje en twee staartjes in mijn haar. Maar iedereen was helemaal in het roze met een... Met een, met een ...knotje op hun hoofd, dus ik, ik paste er sowieso niet helemaal tussen volgens mij. Maar ik was wel aangenomen uiteindelijk, twaalf kinderen voor het eerste jaar en toen was ik negen hoeveel deed je, oud. je auditie? Ik, ik, ik weet het niet, ik, weet, ik denk echt wel honderd, meer dan honderd. Dus dat was, um, dat was het begin, de Nationale Ballet Academie in Amsterdam. Met op je negende? Ja, met Russische met leraren. Kindjes. Met met Russische leraren. Ja, we, hadden, we hebben Russische leraren op school. En, um, maar is dit een school, uh, dat je dat naast je normale basisschool? Of? Ik moest um, van mijn basisschool weg uit Almere om dus hier naar Amsterdam te gaan. En ze hebben dan een uh, speciale basisschool voor ons. Um, dus we beginnen vaak met school en dan in de middag dans, groep 7, 8. En de middelbare school is uh, Gerrit van der Veen College hier in Zuid. Die werkt samen met uh, Nationale Ballet Academie en Lucia Martens voor, um, voor speciale dansers. Dus om een, om een onderwijs te kunnen geven aan ons, zodat we in de namiddag door kunnen gaan naar onze dansscholen. Dus het was meteen ook een nieuwe basisschool. Alles, um, alles was anders, maar ik vond het wel heel leuk. Dus, ja. Maar je bent heel jong. Je, bent dan, uh, je begon daar dus op je negen. Tot, tot wanneer heb je daar opgezeten? Tot mijn zeventiende. Tot je zeventiende. Hoe, ja. hoe ging je daarmee om met het, het... Het is niet een normale jeugd. Nee, nee, absoluut niet. Uh, met Russische leraren. <laughs> ja, ja, het was heel, heel streng, heel snel. Alles verandert in je leven qua discipline. En eigenlijk werden we wel... Um, ja, we werden echt opgeleid om klassiek danseres te worden. Ieder jaar moet je auditie doen weer... Om naar het volgende jaar te mogen. Om überhaupt op de school te mogen blijven. Dus ja. het is geen moment dat je even je aandacht kan verliezen eigenlijk. Nee, nee, nooit. En er komen ook soms nieuwe leerlingen bij. En heel veel gaan weg. Uiteindelijk in mijn laatste jaar waren we maar met z'n drieën over. Van die twaalf? Uh, nou ja, van de mensen die erbij er zijn gekomen. En uiteindelijk weer weg zijn gegaan. Ja. Hoe heb je dat volgehouden? Um, met... Uh, Heel veel steun van mijn ouders ook en ook de passie voor, uh, voor dans. Maar ik moet eerlijk zeggen, toen ik uh, een tiener was, was het soms echt... echt heel moeilijk om te zien hoe alle andere mensen van jouw leeftijd... na school gewoon feestjes doen, feestjes en chillen en allemaal leuke dingen. En wij moesten altijd naar de Balletacademie. Nou, ja, want hoe zag dat er dan uit? Nee, zeg maar iets 14. Dat was volgens mij een beetje de leeftijd dat je ja. mensen wel dingen willen gaan doen. Ja. Toen mocht, mocht je ook nog drinken, ik bedoel, wij zijn ongeveer even oud, toen ja. mocht je nog drinken op je 16e, Dus dan werd het rond je 14 en 15 een beetje interessant. Zeker. Hoe, uh, hoe, ja, hoe was dat dan? Hoe was zo'n dag? Nou, um, ik heb besloten om VWO te doen. Dus dat was ook nog wel extra. Heftig erbij, omdat je dan ook... Dus je moet hetzelfde programma doen als iedereen, maar je doet de dubbele opleiding. Dus je begint bijna elke dag om half negen, omdat je rooster is aangepast. Dus je hebt nooit een later uur. Het is uh, nooit eerste uur vrij. Nee, nee. Uh, behalve als we een voorstelling hadden gedaan de avond ervoor, dan mochten we de eerste twee uur vrij. Dus dat was altijd wel fijn. Maar je begint met school... En dan uh, rond 1 uur moet je op de fiets stappen of met de tram uh, naar de Balletacademie op de Jodebreestraat in de Hoogschool voor Kunsten zit dat. En dan uh, ben je daar aan het dansen tot vijf uur half zes. Dan naar huis, over het algemeen wonen geen van de balletters in Amsterdam, maar meestal bij hun ouders buiten Amsterdam. Dus dan moest ik terug naar Elsmeer en dan huiswerk doen en slapen. En dan de volgende dag en in het weekend. Was ik, eigenlijk, deed ik, ik ging eigenlijk bijna nooit naar feestjes. Dus ik was echt heel erg ge, gefocust op dansen. Um, was dat vanuit jezelf of was dat vanuit je omgeving? Nee, meer van: ik denk vanuit mezelf. En, en uh, de discipline is er gewoon ingerand bij ons bij de dansers van de balletacademie. Dus wij waren allemaal heel serieus altijd op de school. En, en is dat door leraren, wordt dat ingeramd of is dat, ja. um, maar misschien ook je ouders? Nee, nee, mijn ouders lieten mij heel erg vrij en uh, zeiden ook altijd als dit, is niet meer wat je, als dit niet meer wat je is, wilt, sorry, als dit niet is wat je <laughs> wilt, dan mag je stoppen, omdat het soms echt heel zwaar was. Maar um, klassiek ballet gaat gepaard met discipline en dat was voor ons allemaal best wel duidelijk. Uh, maar mijn laatste jaar was ik uh, 16 en toen was ik behoorlijk losgeslagen, denk ik. Als ik nu terugkijk, dan gingen we wel heel veel naar feestjes en, uh, en ja. Dat trok, je, dat trok je, wel. Ja, als ik er nu, na, ja, dan ben ik wel verbaasd dat ik dat trok. Maar ja, dat trok ik wel, ja, ja. Maar ik ben ook afgewezen van de balletacademie in mijn laatste jaar. Oh, toen ja. was het klaar. Toen was het. Uh... Ja, toen. Um... Uh, je mag doorstromen naar het HBO of niet. En ik mocht daar niet uh, mee verder. Um, waarom dat... mocht je daar niet mee? Waar, waarom niet? Was dat een. Ja, nou, zoals ik al zei, was het ieder jaar dus een auditieproces. En. Um, ik had uh, op mijn twaalfde, dertiende is scoliosis bij mij geconstateerd. Dat is als je ruggengraat um, in een S. Mijn ruggengraat gaat in een S-krul en hij draait ook nog om zichzelf heen. Dus het is. Behoorlijk complex. Uh, complex en pijnlijk en... Um... Ben je dan eigenlijk niet direct afgeserveerd als ballet en zo? Nou, rest? dat was dus wel interessant, want er waren dus andere kinderen die wel werden afgewezen... ...maar ik mocht toch blijven tot het, bijna het einde. Je maar, wil je andere kinderen die ook zoiets gelijks hadden? Ja, ja ook heel erg uh, iets met de rug of... Um, ja, ja. Dus, Waarom mocht jij blijven? Dat weet ik niet. Dat was, juist goed. Ja, ik, ik, weet, ik, ik bedoel, dat hele auditieproces is zo moeilijk, was zo stressvol voor ons. En ja, ik ben heel erg dankbaar dat ik mocht blijven. <laughs> Blijkbaar was er iemand die uh, in me geloofde. Maar ik um, was nooit een, een ballerina, sowieso al vanaf het begin. Maar met die scoliosis erbij was het al helemaal zo van, je wordt nooit danseres. Dat is tegen me gezegd toen ik werd afgewezen van, you're never gonna be a dancer. Um, maar dat zijn dan volwassen mensen, zie ik even nu voor me. Ja, de directeur. Die van tegen schaam. een meisje van toen 16 zeggen: je wordt nooit een danseres. Ja, maar dat is heel normaal in de balletwereld. Hoe, hoe ga je daar mentaal mee om? Ik had zoiets van: oké, okay, uh, ik zal je bewijzen dat ik het wel kan. En um, dank je wel voor de motivatie. Maar er zijn ook andere dansers die zijn gestopt. Er zijn zoveel prachtige dansers van onze school, die volledig uh, gedemotiveerd zijn door deze negatieve sfeer... die met ballet ook gepaard gaat. Want het is nooit goed genoeg en je bent nooit... Uh, er wordt tegen je gezegd dat je te dik bent, we worden altijd gewogen. Dat is een beetje... Is dat nog steeds zo? Ja, ja. maar ze zijn ook... Weet je, we hebben hele goede visio's... en die checken dan ons BMI, maar er, zijn, er is echt nog wel natuurlijk... dat dat dat hoort er ook op een manier bij dat je een bepaald gewicht moet hebben als, als klassieke danser. Maar als je dus een tiener bent en je bent aan het ontwikkelen, is dat extreem moeilijk om daar niet helemaal gek van te worden. En uh, jezelf te gaan verhongeren. Dus uh, ja. dan was niet heel eenzaam? Ja, ja, op een manier wel. Ook omdat we altijd in, op een manier met... Zelfs met mijn beste vriendin waren we... In, Competitie. Want. Zou je best vriendin die bleef bij jou op school zitten? Die zat. Zat hij zo lang bij jou? Op school? Ja, ik bedoel, we beginnen als we negen jaar zijn. En ja. uiteindelijk uh, is zij tot het einde ook met mij doorgegaan. Maar ik merkte gewoon. Ja, je wordt toch tegen elkaar opgezet. Op een manier. Eén iemand. Dan wordt het eigenlijk gewoon ook een beetje uitgespeeld. Als, ja, ik ja, zo, zeker. Ja, als ik het zo hoor. Zeker. Ja, absoluut. Dus dat is echt wel hard. Het is heel hard. En pijnlijk. Maar ik vond het juist wel ik weet niet, met die scoliosis was echt extreem veel pijn, omdat ik scheef sta. Ja, en, je en ze staat, willen dat je recht staat. Nou, maar je staat ook elke dag in de spiegel te kijken naar, en strevend naar een perfecte um, lijn en het perfecte lichaam. En dat heb ik niet. Dat zou ik ook nooit krijgen. Dus dat was, ik werd ook gepest en zo. Dus dat was echt wel... Hoe kon je daar zelf dan mee omgaan? Ja. Hoe, kon, hoe was dat voor jou om te horen... Ja. Mensen die tegen, tegen je zeggen, je wordt nooit een danseres, nou, dat is dan punt één. Maar ja, het waarschijnlijk van jezelf ook, jij wilde een perfect lichaam, dat denk ik. Tuurlijk. Iedereen. Hoe kon je daar zelf dan, hoe ging je hiermee om? Toen je te horen kreeg, maar je hebt geen perfect lichaam. Je gaat nooit staan, om het even zo te mm -hmm. zeggen. Nou, Het was gewoon echt uh, heel zwaar. Ik heb ook een dokter gehad. Ik moest allemaal MRI-scans en... Als je scoliosis zo erg is, is het officiële proces dat je dan een uh, operatie krijgt... ...waar twee ijzeren stangen naast je ruggengraat worden gezet. En dat wilde ik niet. En ik wilde ook niet in een corset. Er wordt een soort plastic corset voor je gemaakt, zodat je recht wordt geduwd. En dat deed ongelooflijk veel pijn. Dat was echt, uh, je hebt het wel geprobeerd? Uh, ja. Ja, was echt verschrikkelijk. <laughs> ik, ik raad het niemand aan. Hoe oud was je toen? Veertien. Uh, en toen ben ik op. En dan ben je nog aan het groeien ook? Ja, nogal. Maar dat is juist de bedoeling. Dat als okay. je nog groeit, dat je dan zo'n corset aandoet. Um, en toen ben ik opgebeld door de dokter die me die tijd behandelde. En die had gezegd: Als jij dat corset niet gaat dragen, dan kom je in een rolstoel als je 16 bent. Mag je meedansen met de eindvoorstelling? Oh, ik verbaas me daarover. Gefeliciteerd. Want ik had niet verwacht dat je dat kon. Die man die was mij eigenlijk aan het bedreigen. Dat is heel naar echt en daardoor ben ik ook het vertrouwen verloren in dokters op een manier. Omdat ze je helemaal gek maken met doemscenario's. Maar mijn moeder en mijn vader waren echt extreem slim. Dat ze tegen me hebben gezegd van oké, okay, uh, we gaan Pilatus oefeningen doen en gyrotonic, wat ik dus nu ook uh, lesgeef. En um, je met je spieren een soort korset bouwen om je ruggengraat. Maar ik ben nooit, ik, ik sta volledig scheef hoor, nog steeds, mijn ruggengraat is nog steeds scheef. Maar ik um, zit maar je niet komt in uit, een rolstoel, ja. ik zit niet in een rolstoel, ja. Dus en je, dat... je um, oké, okay, dus dit, dit gebeurt op zo'n school, ja. je gaat er, er wordt gezegd je bent niet goed genoeg, dat blijkt uiteindelijk volgens hun regelgeving ben je niet goed genoeg en je gaat niet door naar hbo. Ja. Ben je dan al niet eigenlijk, nou ja, ik wil niet zeggen verpest, maar... Ja, je bel. hebt wel heel veel klappen gehad op zo'n moment. Ja. Wat doe je dan als je dan toch weer krijgt, nee, het is dus nu, je gaat nu niet door? Hmm, ik had een um, moderne leraar op de Balletacademie, die heette Adriaan Kans. En die zei, uh, ga naar New York en uh, ga naar de Martha Graham School of Contemporary Dance. En, um, en dat heb je gedaan? En dat heb ik gedaan. Op je zeventiende? ja. Naar New York. Hele ja. grote stad. Heel klein meisje. Ja. Ja. <laughs> en met een uh, ja, lichamelijk zwaktepunt waarvan ik denk dat dat daar... Of hoe ging men daarmee om? Neem ons mee. Je gaat naar New York. Je stapt het vliegtuig ja. in. Uh, je bent dus wel aangenomen. Ja. Of hebben we eerst, je hebt eerst auditie ja, gehad. Ja, auditieproces. Was dat net zo hard als dat je was gewend? Nee, nee totaal niet. Dat was liever? Dat was heel anders. Ja, was uh, een video sturen en eigenlijk gewoon... Wachten tot je... En video hoef je hoeft er niet naartoe? Nee, nee, nee. Het was echt heel anders. Ik wilde eigenlijk wel in Nederland blijven, bijvoorbeeld naar Codarts in Rotterdam. Maar daar mocht ik geen eens auditie doen vanwege mijn scoliosis. Dus dat was... daarmee ben je eigenlijk direct al afgekeurd. Ja, dat was klaar. Ja, dus dat vond ik echt heel jammer. Want dat is echt een fantastische school. Maar dat was wat het was. En uh, toen kwam ik aan in New York... En toen zeiden ze tegen mij, oh je hebt scoliosis, oké okay, doet het pijn? En toen zei ik nee. En toen zeiden ze, nou dan is er niks aan de hand. En dan is het dit modern, dus dat is ja. niet helemaal het klassieke nee, totaal niet. ballerina. Nee, nee, dit is echt de tegen, nou, tegenovergestelde, maar heel anders. En dat was echt uh, fantastisch. Ze waren heel positief in Amerika, New York. Echt de tegenovergestelde. Ze zagen Nee, ze zeiden, oh, als je geen last hebt, en dan, nou, dan is er toch helemaal niks aan de hand. En toen dacht ik, en Jij okay. kwam hier vandaan van een soort martelkant. <laughs> van, van nou, uh, weet ik het, wat voor een ellende. En je wordt daar met open armen ontvangen en het is, je mag er gewoon zijn. Dat is denk ik ook wel een heel groot contrast. Ja. Je hoort ineens dat je er wel mag zijn met het probleem waar je hier zo op afgerekend bent. Zeker, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heel dankbaar ben uh, voor de Ballet Academie... Want zonder deze techniek die ik uh, heb geleerd en van echt fantastische leraren, um, was ik hier ook nooit geweest, had ik nooit de baan gekregen die ik nu heb. Snap je? De ondergrond. Dus die basis is heel belangrijk. En dat kan je alleen leren als je zo jong bent. En hoe kan je. Um, kijk, want dit is. Dit, ik denk dat het ook mensen die dit luisteren en. Het is best wel een, een heel groot contrast om te zeggen fantastische leraar, terwijl het ook de mensen zijn die, uh, ja. wat dat betreft, kijk ik zie gewoon een jong meisje, als je dit verhaal vertelt, mm -hmm. die eigenlijk aan alle kanten wordt tegengewerkt, maar er wel gewoon mag zijn. Maar je zat wel met, met onder andere door fantastische leraren. Ja. Dat, kan je dat dan los van elkaar zien? Kan je dan dus zien de, de, kan je de technieken loszien van hetgeen wat, wat sommigen, misschien niet allemaal, mentaal Eigenlijk gewoon de mentale uitwerking die dat heeft op kinderen. Hmm. Uh, Goede vraag. Ik denk dat ik dat pots kan zien later. Maar Toen in, je in New York was. Nou ja, dat en ook um, nu. Um, als ik dans in het gezelschap ben ik heel dankbaar dat ik een basis heb van uh, de klassieke techniek. En ik maak me wel zorgen om de jongere kinderen van de balletacademie en van deze uh, kijk als je kijkt naar bijvoorbeeld topsporters die zijn ook jong maar die hebben een enorm team met psycholoog psychologen en dat voedingsdeskundigen niet, geen psychologen? nee geen voedingsdeskundigen nou ze zeiden wel dat we voedingsdeskundigen had, hadden maar die deden eigenlijk helemaal die zeiden echt die, die hielpen ons binnen, niet ja. die hielpen ons niet want wij moesten gewogen worden en ons bmi werd uh, gecheckt en Kijk, ja, je weet gewoon dat je slank moet zijn, dus dat, daar heb ik niet, ik, ik heb daar niks aan gehad, maar waar ik wel veel aan had kunnen hebben, was iemand die ons had begeleid op dit aspect. Dus ik, um, ja, ik kan ze nog steeds zien als fantastische leraren, ook al was het zwaar, want dat, zij zien het ook, dat dat een manier is van ons opbouwen hoe strenger, hoe beter. En nu dat ik in Amerika heb gestudeerd, kan ik zien dat dat niet nodig is. Ja, want hoe was dat? Dus je komt eraan, warm bad eigenlijk. Je mag er zijn. Ja, het was niet makkelijk. Ja, nee, was... het was niet makkelijk. Nee, nee, maar je wordt. Het is wel. Het is een heel. Het is een contrast. Je mag er zijn. Mm -hmm. Het is oké okay dat je dat je een lichamelijk uh, probleem hebt. Ja. Het is, dat wordt daar niet eens als probleem gezien. Heb je pijn? Nee, dat heb je niet. Dus het is goed. Mm -hmm. um, hoe was dat? Heel jong, 17, echt heel jong. Ja. Het was fantastisch. Ik vond uh, New York echt, uh, echt de allerleukste stad van de wereld. Ik zat op mijn fiets en ik woonde op de Upper West Side en ik moest naar de andere kant van de stad. En ik ging door het Central Park en ik voelde me echt aan uh, top of the world. En school was leuk. Veel minder intensief dan wat ik gewend was. Ja, ik hoe, was zag je, hoe waren je uren? Hoe ja, echt twee, drie uurtjes op een dag en dat was het. Dus ik was ook natuurlijk klaar met VWO. Het was echt chill, gewoon heel anders en toen heb ik toen begon ik me wel te vervelen want ik dacht oké okay, ja alleen maar diezelfde techniek de hele tijd ik wil wat anders dus heb ik auditie gedaan voor elvin elie of de elie school wat waar is je, dat even ja. voor de voor de nono's onder ons um, dat is een uh, een hele grote um, organisatie uh, opgericht door elvin elie dat was de eerste afro-american dancer sorry engels Um, in Amerika met zijn eigen dansgezelschap en die heeft een enorme school opgericht in een prachtig pand en het was echt heel indrukwekkend waar ze klassiek en west-afrikaans en jazz en modern en heel veel stijlen al. allemaal ja. stijlen dat ik dacht yes ik wil dit en toen ben ik daar aangenomen voor die school hoe oud was je toen uh, 19 en toen dus je hebt twee jaar Martha Graham nou, ik werd 18 toen ik op Martha Graham zat. En okay. toen heb ik daar twee semesters van vijf maanden gedanst. En je, maar je zit daar niet, je had daar geen diploma of hoe, moet ik dat, hoe moeten we dat zien? Ja, dat, um, je hebt verschillende programma's. Je kan independent study doen, dat is dus uh, vijf maanden. En dan had ik dat verleend voor nog een semester. Je kan um, uh, een opleiding doen tot uh, leraar. Dus dat duurt vier jaar en ik had er geen zin in, dus vandaar dat ik, ik. Ik dacht eigenlijk dat ik vijf maanden in Amerika zou blijven, officieel. En toen werd dat toch iets vijf langer. jaar, <laughs> ja. En toen dus, ging je vervolgens naar die andere school waar je het net over had. Um, ja. En dat was echt uh, heel intens. Dat was weer echt het tegenovergestelde. Ja, dat dus was weer heel anders. Heel veel leerlingen, super competitief. Heel Amerikaans. Je moest make-up op als je naar school ging en um, altijd lachen. En je wist nooit wie er naar binnen zou kijken. En het is echt een, een grote organisatie in Amerika. Ik bedoel, bijvoorbeeld Beyoncé kwam wel eens in onze school repeteren voor de shows. Dus het is echt wel major. Het is wel Er natural. liepen wel mensen rond blijkbaar waarvan je zou denken dat je wel make-up of wil hebben misschien, ik weet niet. Make-up voor mij is niet zo belangrijk. Het was gewoon een hele andere manier van vooraan staan en... Um... Hoe is dat onderling? Ja, heftig ook, was ook weer heel erg competitief en uh, je wat, moest... is, wat is een, een voorbeeld waarbij jij had, dat je moest auditeren of noem maar, noem maar iets, dat je dacht, oké, okay, ik word nu... Dit vind ik wel erg moeilijk, dat, dat er zo'n strijd is. Ja, ik had geen idee waar, nu weer waar ik in rolde, maar er waren verschillende levels van uh, klassiek ballet, één tot en met zeven. En ik werd in level vier gezet, dat ik echt dacht, oké, okay, ik wil heel graag een hoger level. Uh, en de moderne dans en en techniek, en daar zat ik allemaal in het laagste level in mijn eerste jaar. En als je een auditie wilde doen voor een bepaald programma of een voorstelling, kon dat alleen als je in een hoger level zat. En toen zat ik eindelijk in die hogere levels en toen mocht ik nog steeds niet meedoen, want dan werd ik dus niet gekozen door de choreograaf. Snap je? Ja, en en waar dat, werk je, maar waar werk je dan eigenlijk voor? Ja, dat denk, dat denk ik ook. Dan zit ik op school en dan krijg ik nog steeds geen kans om op te nee. treden. Dus dat was weer dat ik dacht, wow, deze wereld is hard, maar ze deden het expres om ons te laten wennen aan de echte wereld. Want uiteindelijk na school moest ik heel veel audities doen en ik ben echt zo vaak afgewezen. Wat was je eerste auditie? Um, in New York voor een, uh, een gezelschap dat heet Awaken Dance Theater. Daar ben ik toevallig wel voor oh, aangekomen. Dus je eerste, die eerste auditie die had je wel die denk nou ja, ik Op school werd ik heel vaak afgewezen, ja. maar toen. het um, was ook een heel klein gezelschap. Maar het was wel leuk. Ging uh, je trouwens blij even terug naar school? Want ik vind yeah. het wel nog steeds een erg interessant ding. Yeah. Um, ging je daar, hoe ging je daarvan af? Was je blij? Nee. Hoe ging het mentaal toen? Ik was echt heel slecht aan het gaan. Ik was echt kapot. Ik was zo je moe. Nog, je, je, geloofde je nog in jezelf? Was er nog... Wilde je niet naar huis? Wilde je niet weg? Nee, ik wilde niet weg. Ik wilde niet terug naar huis. Ik wilde auditie gaan Kan dat omdat je hier ook wist dat het niet veel beter was qua dansen? Of? Nou, uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat het hier veel beter is. Oh, we is slechts een keerpunt. <laughs> <Ja>. <laughs> ik merk het al. <laughs> Amerika... Um... Hebben ze niet genoeg geld, ook vaak met kleine dansgezelschappen, om je te betalen. Alleen als je in een heel groot dansgezelschap danst. Maar hier komt een loophole, dat kan je eigenlijk, daar kan je eigenlijk alleen worden aangenomen als je een uh, Amerikaanse citizenship hebt. En als je in Amerika hebt gestudeerd voor een bepaald veld, kan je OPT aanvragen, Optional Practice Training. En dan kan je daarin werken, in dat veld. Maar als je auditie gaat doen voor bijvoorbeeld de Martha Graham Company of de Co de, de you know, grote gezelschappen, zeggen ze eigenlijk al, jij kan niet aangenomen worden. Bij voorbaat? Ja, want je hebt geen green card. Dus, dus je komt niet aan werk? Nee, nee. Hoe kwam je überhaupt rond daar? Nee. Nou, ik werkte in een bar als waitress. Ik gaf heel veel les in tonic. Na school heb ik eigenlijk, ik heb tijdens mijn school nog die andere opleiding gedaan, zodat als ik klaar was met school, dat ik meteen kon gaan lesgeven. En um, ik danste bij drie kleine dansgezelschappen. Maar Hoeveel tijd was je aan het werk? In altijd, de week? Elke dag. Alleen maar? Elke dag alleen maar. En toen ben ik op een gegeven moment goed gaan nadenken: van, wil ik nu een artistvieze gaan aanvragen? Wat was je toen, op deze 24? Op dit 24. En toen okay. dacht ik: nee, ik ga er mijn geld niet aan uitgeven om hier in Amerika te smeken. Of ik alsjeblieft mag blijven, ik ga gewoon terug naar Europa. En kijken of ik daar wat kan vinden. Heb je vrienden overgehouden in Amerika? Ja, maar geen Amerikaanse mensen. Niet waarmee je... Uh, nou ja, wel waarmee je op school zat misschien, of niet? Nee, ook niet. Echt, niet eens? Nee. Ik, nee, the way of Americans. Hi, oh my god, how are you? You look so amazing. I love your hair. En ik werd er gewoon zo scheidziek van, omdat ik gewoon weet dat het allemaal nep is. Het is zo oppervlakkig. Dus en helemaal in zo'n balletcultuur, Ja, maar vriendschappen zijn ook daar, als je weg bent, out of sight, out of mind. Weet je, het was echt zo anders dan Nederlandse vriendschap, denk ik. Tenminste, voor mij. Als je mijn vriend bent, dan ben ik voor altijd jouw vriend. Ik heb een um, meisje uit Uganda, Jessica. Uh, uh, Julia uit Australië. Wel uit de danswereld? Ja, die heb ik wel? daar allemaal leren kennen op school. Pia uit Frankrijk. En um, ja, dat, was, dat zijn eigenlijk mijn drie vrienden die ik heb overgehouden uit die tijd. Echte vrienden. Wat was je groot succesmoment in Amerika? Hmm. Dat ik mee mocht dansen. Uiteindelijk, in mijn laatste jaar, heb ik auditie. Laatste jaar toen je daar zat, in ja, dus je 24e ja. was dat. Ja. ja. Uh, uh, mocht ik meedansen met het gezelschap, dus de Elvin en American Dance Theater, met hun Gala uh, in Lincoln Center. Dus dat is echt uh, mega theater. Super mooi, David H. Koch Theater. En toen mocht ik daar meedansen met het Gala. En toen, um, dat is echt fantastisch. Om voor zoveel mensen te mogen dansen. Is dat dat... Heb je meer succesmomenten gehad of was dit... Ja, nee, zeker. Ja? ja, uiteindelijk ben ik dus nu in Frankrijk bij een dansgezelschap aangenomen. Nee, maar ik bedoel in Amerika. Oh, grote momenten. Eigenlijk voor mij... Um, het feit dat ik heb leren omgaan met mijn rug. Dat uh, heb je daar geleerd? Ja. Er ja, was zeker. meer ruimte voor. Ja, ja, en ook mezelf accepteren. Anders uh, uh, kijken naar dans. Dus maar niet... hoe heb je dat geleerd? Heb je dat door leraren geleerd? Of nee, dat, want als ik door mezelf. Door jezelf? <laughs> ja, je, je ziet veel meer. Kijk, op de balletacademie werden we eigenlijk als een soort van racehorse met van die klepjes. Ballet is het enige wat mooi en goed is. En dat is niet zo. Staat ballet boven de mens eigenlijk dan? Ja, denk ik wel. Op een manier worden we zo getraind om ergens naartoe te werken. En, en het is niet duidelijk als kind, als je daarmee begint... dat er maar één of twee worden aangenomen op het nationaal, bij het Nationaal Ballet. En de rest wordt dat gewoon... Dat wordt niet... Nee, nee, nooit wordt dat, dat wordt er tegen ons... Dat niet bespeekbaar, dat is gewoon... Nee, nou ja, er worden heel veel afgewezen natuurlijk. Dus we zien wel dat het uh, ja. een harde wereld is. En op een gegeven moment kom je er dus achter dat je niet goed genoeg bent. Dat, voel, dat zie je en dat voel je. Mm, maar het feit... Um, dat alleen de grote dansgezelschappen goed zijn, dat is, dat is niet waar. Want er is nog zoveel meer wat je kan doen als danser. Qua creatie zelf, choreografie maken, dansen met um, kleinere dansgezelschappen. Dus dat, dat, dat werd voor mij duidelijk. En je bent <laughs> daarnaar teruggegaan dus? Ja, ja naar Nederland. Nergens aangenomen. Je bent naar Nederland weer teruggegaan? Ja, naar New York. En toen werd ik echt nergens aangenomen. Waar heb je auditie voor gedaan, onder andere? Nou, ik heb e-mails gestuurd en ik kreeg gewoon nooit antwoord. Oh, dat was punt 1 al. Ben je dan direct eerlijk over je rug? Nee, ik bedoel, er is geen reden voor mij, vind ik, om in een auditieproces te gaan zeggen... Oh, Oké, okay, luister, ik heb scoliosis. Want qua als danser ben ik mezelf, snap je... En ik uh, vind het niet nodig om dan meteen mijn zwaktepunt voor op te stellen. Of mijn zwaktepunt is misschien ook wel mijn sterkste punt. Maar nee, dat zeg ik niet in een auditieproces. Uiteindelijk denk ik wel dat ik bij dit gezelschap ben aangenomen in Frankrijk... omdat ik scoliosis heb... Want dat is dan ook weer een ander kant. Dat is heel raar, <laughs> dat vind ik heel raar. Maar de vrouw van de choreograaf heeft zelf ook scoliosis. En die was helemaal in het auditieproces met honderden meisjes. Ging ze meteen achter me staan bij de bar. En dacht ik echt van, oh nee, ze gaat mijn rug zien. Ik moet, weet je wel, ik, uh, ik had iets anders aan moeten trekken zodat je minder kon zien. Maar toen zei ze, ja, je hebt scoliosis en ik ook. En uh, hoe deal je daarmee en heb je veel pijn? En toen dacht ik echt, oké. Okay. Nu ben ik aangenomen ergens omdat ik scoliosis heb. Dus dat is wel grappig. En dat is in Frankrijk, maar je woont ja. in Nederland. Ik ben nu door corona weer terug verhuisd naar Nederland. En je, bent in de, je woont dus eerst naar, in Frankrijk? Ja, in Parijs. Ja, in Parijs? Ja. Yep. Yeah. En hoe is de balletcultuur daar? Oh, dat is uh, Ballet, ballet in, uh, in Frankrijk is... Um... Of überhaupt de danscultuur? Hey. Waar, waar jij in zat, was dat een beetje vergelijkend in Nederland? Of was dat... Het, het Amerikaanse, of heel anders weer. Nee, het was echt weer heel anders. Gunnen mensen elkaar een beetje licht in de ogen? Nee. Oh, ook niet? Nee. Nou, wel in Frankrijk een, wel is het echt keihard van... Als je niet op de opera uh, uh, school hebt gezeten, zeg maar. Nou, maar. Maar niet uit. Maar ik merkte wel, ik ging gewoon naar een open les toe. Heel vaak, elke dag. Om mezelf in training te houden en audities te gaan doen. En... Um, was wel ook weer hard, gewoon de wereld. Dus je bent er echt wel voor jezelf. En toen heb ik auditie gedaan. Um... Ah, je was dat toen gewend, denk ik. Ja, je gaat, maar nu weet ik ook dat. Had je, je daar überhaupt nog last van toen je in Frankrijk kwam? omdat nee. je weer dacht, nou. Nee, helemaal niet. Ik ben daar om mezelf te trainen en niet om mezelf te vergelijken met andere mensen. Dus dat maakt me echt, nu eigenlijk helemaal niet meer uit. Nee, um, auditie gedaan en toen voor een project aangenomen in Zuid-Frankrijk. Dat was echt heel zwaar. Uh, proces en toen um, voor een ander gezelschap aangenomen en dat was fantastisch dus ik ben en het wordt goed betaald en heel ja, wat hoe, hoe is dat inderdaad uh, het betaald worden in uh, met dans ja nee goede goede vraag en en dat is ook echt iets wat in nederland totaal als je niet bij een groot dansgezelschap werkt is dat heel moeilijk uh, maar in frankrijk Um, wist ik ook niet dit. Maar er is iets dat heet Antermittal. Als je meer dan 507 uur werkt, dan krijg je een soort van uitkering. En um, dan krijg je iedere maand van de overheid een bepaald bedrag. Dus duizend, ongeveer duizend euro. Om je te compenseren. Dat krijg je. Ja, dat krijg je. Om je te compenseren voor het feit dat wij seizoensgebonden zijn. Dus als ik werk met het gezelschap moet ik dat allemaal aangeven, dan krijg ik wat minder geld. Dus het is. Hoezo hebben ons gevonden? Omdat wij niet altijd elke dag van maandag tot vrijdag vijf, tot, uh, van negen tot vijf, en ik, <laughs> ik weet we het niet eens, 9 tot 5 werken. Dus daarom uh, is dat, uh, het is niet alleen voor dansers, het is ook voor mensen die werken in televisie en uh, acteurs. En dat heb ik gekregen omdat ik werkte bij een echt dansgezelschap um, die mij genoeg uren gaf om die uh, status te krijgen. En toen dacht ik opeens van wauw, het kan ook, ik, ik bedoel, alles wordt betaald, de reizen, het hotel, het eten, alles, de hele tijd. En dat, was ik, dat heb ik nog nooit meegemaakt met andere dansgezelschappen. Maar dan moet je redelijk succesvol zijn, denk ik. Dit gezelschap is succesvol. Daar dans je dat. nu nog steeds in. Ja, maar al onze shows zijn gecanceld. We waren in Zwitserland ja. we waren op tournee en toen, vorig jaar in maart. En toen. Um... Hoe was dat? Hoe je dat hoorde? Ja, was heel raar. Ik, me, ik, ik had niet echt door, denk ik, wat er gebeurde. Maar een danseres uit Cuba, die begon vet hard te huilen. Die zei, nee, Juki, je snapt het niet. Ons leven is klaar. We, gaan nu, we moeten naar huis, we worden opgesloten. En toen dacht ik echt, nou, het zal wel echt een maand duren. Doe even rustig. Komt allemaal wel weer goed. Maar het komt niet goed, want... Nog steeds worden onze shows uh, naar, twee, ze zijn nu allemaal naar 2022 verplaatst. Dus. Is dat, wordt er heel veel voor uitgepland? Heel althans ja. tot, tot een jaar of? Ja, dat is, nou ja, het zou eigenlijk nu zijn geweest, maar corona gaat maar door. Of um, En je was door heel Europa aan het reizen? Ja. En dat werd stopgezet en toen kwam je hier? Ja. Toen ging je dus weer in Amsterdam wonen? Ja omdat ik niet in Parijs vast wilde zitten in een klein, uh, heel klein appartementje met uh, hele strenge maatregelen. Zoals in Frankrijk dus. En um, dat is een hele goede keuze geweest, want ik miste Amsterdam ontzettend. En ik ben heel blij om hier te zijn. Hoe was dat? Terugkomen? Goed. Ja. Had je wel zoiets dat het wel even lekker was? Niet dansen? Nee, dat was niet. Was je gek? Nee, of? ik mis het echt... Ik mis het nog steeds echt heel erg en ik ga echt door vlagen dat ik denk, um, dit kan niet zo doorgaan. Maar gelukkig heb je in Amsterdam een stichting, dat heet Henny Jurien Stichting, waar we als professioneel danser mogen trainen. En die geven elke dag een optie voor klassiek ballet en modern, dus daar ga ik altijd naartoe om te trainen. Elke dag? Ja. Maandag. Gewoon nog uit jezelf, vanuit dat stengeregime. Ja, maar kijk, als ik, als ik dat niet ga doen, als ik dat niet blijf doen... dan kan ik straks ook niet gaan optreden, want dan ben ik een soort van zak patat. Ik bedoel, ik moet wel... Je moet dus continu, moet je zo <laughs> in zo'n ongekende ja, shape blijven ja, eigenlijk. Ja, maar dat, ik heb het zelf ook nodig mentaal. Ik denk dat ik verslaafd ben geraakt in de loop der jaren aan endorfines van trainen. Ik moet dansen. Ik wil altijd bewegen. Ik ben ook zelf nu iets aan het creëren. Dit is een manier van rust vinden voor mijn, uh, mijn in mijn hoofd. Als ik niet dans, dan word ik echt helemaal gek. Is dat, dat, dat ook zo. mede omdat het dus, dat je op zulke strenge opleidingen hebt gezeten? Weet ik niet. Nee, ik denk het niet, want dan, andere, zoals ik al zei, er zijn heel veel prachtige dansers dus gestopt of afgewezen en die dansen allemaal nooit meer. Dus ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat ik dit echt... Ken je mensen nou, de... die, die niet meer dansen? Ja. Is dat niet heel. Ja, hoe is dat om dat te zien? Heb je nog niet gehad dat je ze wilde aanmoedigen? Nou, een van mijn beste vriendinnen uit New York. die woonde op een gegeven moment ook toevallig in Parijs. Maar die kon gewoon nergens een baan vinden. Die heeft ook heel veel audities gedaan. En op een gegeven moment is dat zo demotiverend en pijnlijk. Ja, want dat lijkt me inderdaad heel... Je ja, van gebeurt. zelfvertrouwen is er haast geen sprake meer, nee, denk ik. Nee, maar ook gewoon het feit dat er heel weinig banen zijn. Ja. En je moet echt op een manier ook geluk hebben om ergens aangenomen te worden. Maar zij... Heb jij dan veel geluk gehad? Um, ja, ik denk het wel. Ik zie een combinatie van aanwezig zijn, je goed voelen op die dag... Um, ze zijn wat ze willen. Bepaalde haarkleur, kort haar, lengte. Dat heeft allemaal zelfs... Slank. Ja, ja, of niet. Ik bedoel, er zijn ook dansgezelschappen nu waar ze denken... ...dansers hoeven niet allemaal hetzelfde te is het zijn. Is dat iets van de laatste jaren? Ja, zeker. Ik merk echt wel dat het aan het veranderen is. In klassiek ballet niet. Daar is het nog steeds. Nou, nee, dat zal voor altijd denk ik wel... Uh, dus, was dat ook een van de redenen waarom je niet per se daarin door bent gegaan? Dat is een hele harde klassieke ballet. Als ik goed genoeg was geweest en geen scoliosis had gehad, was ik daar absoluut in doorgegaan. Denk ik waarom wel. is dat dan? Omdat ik dan waarschijnlijk nooit had geweten hoe het zou zijn om er anders uit te zien en te moeten dealen met een onzekerheid en pijn in je lichaam. En dan was ik, was ik gewoon nog steeds een paard geweest met klepjes op. Maar is klassiek ballet dan het hoogst haalbare? Nee, Als we naar dans kijken. vind ik niet. Dat Absoluut niet. niet. Maar toch was je er wel. Daarin had je liever in door willen gaan. Nou, niet liever, maar ik zeg gewoon dat ik op deze opleiding zat en klassiek ballet vond ik ook heel mooi. Maar nu kan ik zien dat dat niet voor mij persoonlijk niet het hoogst haalbare is. Ik denk dat het of wat is het hoogst haalbare, ik bedoel... Ja, wat is eigenlijk ho het hoogst haalbare? Wat, wat is voor jou het hoogst haalbare? Maar dat, die vraag, weet je, voor mij... Wat ik nu doe, dus creëren met dansers, optreden... Dat is, dat is wat ik wil doen. Ik hoef niet... Dat eh, is misschien wel het hoogst haalbare. Voor mij wel. Ik hoef niet beroemd te zijn of... Dat is niet interessant. Dus het creëren en, en mensen gelukkig maken met... Uh, optredens is um... uh, ja, dat is wat ik het. Vind. Heeft dat lang geduurd voordat je had, je eerst iets anders wat het hoogst haalbare was? Mm, nou ja, nogmaals, dus het Nationale Ballet. Heb je Ge er coalitie voor gedaan? Nee, om, nee, omdat ik sowieso al was afgewezen voor het HBO. Ik bedoel, dan kan je niet. Even... Oh, dan ben je ook. Dan, de, dan is het ook... De, het zou het een beetje raar zijn als je maar dan als je zegt. Als vanuit New York dan weer komt, <laughs> zou ik denken. Misschien... Nee, nee, omdat oh. ik helemaal weg was van het klassieke ballet. Spitsen deden mij zo dus je veel moet pijn. Door. Ja. Ik bedoel, vroeger toen was ik echt enorm fan van Né de Jong. Die zat op. Die was oh, ja. bij het Nationale Ballet toen ik. Mensen kunnen dat niet zien, maar toevallig hangt daar een poster van haar. Ja, ik had hem gezien. Ik zat op de Balletacademie toen zij prima ballerina was. En um, als kinderen mochten we meedansen met het Zwanenmeer en uh, Assenpoester. En toen zat zij in de koets en toen zat ik met zo'n pruikje op, met mijn beste vriendin, voor op die koets. En toen was Igonette Jong, had iets tegen ons gezegd en dat weet je wel, dat was mijn droom toen ik klein was. Uh, later vond ik het Nederlands Danstheater echt het allerbeste gezelschap in de hele wereld. Vind ik nog steeds op een manier. Het is wel veranderd nu, maar... Um, ja, als danser, ik vind het niet belangrijk om bij een geberoemd dansgezelschap te dansen. Maar eigenlijk dan niet meer belangrijk? Nee, omdat je ook opgroeit en misschien, ja of ik, ik ben ja, misschien daar anders in, maar ik vind het belangrijker dat ik gelukkig ben in het proces van creëren en de mensen om me heen en het feit dat ik gods Eigenlijk betaald Eigenlijk heel uniek word. moet ik zeggen, want als ik nu zo dit verhaal hoor, ben jij dus wel iemand die ook naar het geluk van mensen om haar heen kijkt, terwijl dat niet per se de cultuur is. De cultuur is ik, ik, ik. Als danser? Ja, Ja, dat, je bent niet de eerste die dat tegen me zegt. Toevallig gisteren ook iemand anders. Die zei, normally dancers are very selfish, maar ik ben het daar niet mee eens. Nee? Nee. Ik bedoel, je moet wel constant dus discipline hebben, en, um, maar ik, ik, ja. ik hou ervan om met mensen te creëren. In het dansstuk waar ik dans heb ik ook een solo en dat vind ik echt verschrikkelijk. Waarom? Oh, ik haat het. <laughs> Omdat je opeens helemaal alleen bent. En alle dansers, mijn vrienden staan in een rij en die kijken naar me. En dan, ik weet niet, het gevoel dat je dus samen bent en samen dingen creëert en voelt. Maar als je alleen bent, ben je daar maar alleen. En voel voelt me ook extreem bekeken. Tuurlijk, er zitten duizenden mensen naar je te kijken. En als je dus één iets fout doet, dan is het meteen, oh, je deed iets fout. In mijn hoofd dan, snap je. Dus mm -hmm. dat, maar uiteindelijk heb ik er superveel van geleerd dat hij mij dat heeft laten doen. Ik denk dat hij dat expres heeft gedaan, de choreograaf. Yeah. Omdat hij merkte dat ik altijd of, ja, verlegen op een manier was. Is het misschien creëren. ook je redding geweest? Dus niet, als niet per se, na nou, redding, misschien niet het goede woord. Maar dat je je er zo doorheen hebt kunnen slaan. Omdat je niet alleen maar met ik, ik, ik. En dat je ook meer voor naar de mensen om je heen keek. Um, Doordat door al die processen, al die audities, al dat het elkaar naar beneden halen, dat je er daardoor ook een beetje, omdat je het, je hoeft er niet per se die solo? Weet ik niet. Ik, ik heb, weet het echt niet. Want ik, want ik heb ook geleerd in Amerika natuurlijk om mezelf op de voorgrond te zetten op een manier als je naar een auditie gaat. Maar. Um, het kan zijn, wat ik wel zeker weet is dat mijn scoliosis mij heeft gered. Als persoon ook. Ja. Ben je blij is een groot woord, maar Dank als, me... je nu, als je nu met of zonder scoliosis, wat zou, je, wat zou je kiezen? Zonder. Zonder? Ja, omdat het ook wel veel pijn doet en mentaal moeilijk is. Hoe lang kan je nog dansen? Um, dat weet ik niet. Ik hoop voor de rest van mijn leven, maar professioneel? Is dat nee, professioneel waarschijnlijk. Ik hoop misschien tot mijn 35ste. Dat is best wel lang nog. Maar is dat lang? Zijn, ja. Maar is dat überhaupt lang? Of is dat met, met scoliosis lang? Of is dat überhaupt? Lang? Nee, dat is überhaupt lang. Wanneer ben je als danser afgeserveerd? Hoe o, nou, moet je rond, je, al zijn? rond je 30ste, 32ste wel? Vooral in het klassiek, maar. Ja. Dan ben je klaar? Ja, maar toen ik dus dan in Frankrijk, Dan moet je Frank maar iets anders gaan doen, ja, dan in de moet supermarkt met... gaan werken. Nou, nee, ik ga dan waarschijnlijk mijn eigen studio openen. En uh, studeren wil ik ook heel graag. Dat wilde ik vroeger ook al, maar ik moest kiezen tussen dans of Studeer. studie. wil je studeren? Psychologie. Ja. Dat is interessant. Vanuit een psychisch gezien hele zware cultuur. Ja, maar juist Koma. daarom ja. ben ik daar heel erg in geïnteresseerd. Is dat inderdaad je, een beetje je trigger waarom je dit... Ja, zeker. Zou je, zou je als psycholoog dansers willen ondersteunen uiteindelijk? Jongere dansers. Zeker. Jongere dansers? Ja. ja. Om een iets normaler... Nou, normaler is het niet. Want het is echt een professionele dansopleiding. Voor, het is echt topsport. Maar meer bege begeleiding kunnen vinden en... Uh, ja, ook misschien wel wat liefde in plaats van altijd maar dat. Uh, dat ontbreekt. Dat neerhakken op een manier. Ja. Heb, je, heb je warme of liefdevolle herinneringen aan. Ja, uh. je tienerjaren op, op zo'n school? Nou ja, dus um, de moderne leraar waar ik over vertelde, Adriaan Kans. gaf mij een kans. <Hey> omdat hij zag van, oké, okay, ja, je bent geen klassieke danseres, maar je hebt wel iets anders te zeggen, dus ga ervoor. Als hij dat niet, als hij, weet je, er moet één iemand zijn die in je gelooft, ook. Dat heb je nodig? Ja. En dat hebben heel veel mensen dus niet? Nee. En die, ik zie echt van de kinderen die bij ons op de balletacademie zaten, dat ze mentaal daar nog steeds van last van hebben. Of die danseres waar ik over vertelde, die in Parijs woont, die nooit meer danst. We praten er niet eens over omdat het zo pijnlijk voor haar is dat ze nooit een baan heeft gevonden en nu alleen maar Pilatus pilatesles geeft. En het feit is dat wij als danser dus niet kunnen inzien dat het oké okay is als je een carrière switch maakt. Want je voelt je altijd een, um, een loser. Omdat je er niet. Ja, je werkt je maar hele... Maar je bent misschien ook in de ogen van heel veel mensen en het pijnlijkste is misschien jezelf mislukt. Ja, maar dat is dus niet zo. Nee, het is niet zo, inderdaad. Dat en denk dat je. Dan is, denk ik dat het helemaal is met je eens. Zo denk, naar? Ja. Um, daar word je totaal niet op voorbereid. Misschien nog wel het moeilijkste dat je jezelf dus zo ziet. Ja. Ja, dus ik ben, ik ben echt. Ik heb tegen mezelf gezegd toen: als ik voor mijn 26e geen baan vind, dan stop ik met dansen. Want het is te zwaar voor mij om continu afgewezen te worden. Het is zo. Ik kan het niet uitleggen, want mensen zeggen heel vaak, oh je gaat naar een interview voor een baan en je krijgt het niet en dat is jammer. Uh, je gaat naar de volgende. Maar wij weten dat het komt door ons. Jij ziet, je bent niet wat, wat, wat ze zoeken omdat je niet, genoeg, je niet genoeg was of je bent, weet ik veel, ze zeggen niet eens waarom je niet aangenomen bent. Dat krijg je niet eens mee? Nooit. Je bent niet aangenomen, Of je krijgt geen antwoord op een e-mail of je dat Je hier stuurt filmpjes tegenwoordig met corona, kunnen we niet eens meer live naar de audities komen. Je moet allemaal filmpjes maken de hele tijd en dan krijg je geen antwoord. Geen antwoord. Of, ja, uh, oh ja, dingelen. we hebben meer dan 200 uh, mensen gehad die uh, voor deze positie uh, een uh, aanvraag hebben gedaan. En helaas zit je niet bij de volgende ronde. En dat is zo hard, want dan ga je toch denken, waarom willen jullie me niet eens zien in het echt? Dus uh, ja, dat is... Dat is Heel zwaar, en ik ben zo dankbaar <laughs> dat ik wel ergens ben aangenomen. Uiteindelijk, dat heeft me echt veranderd als danser ook. En nu zit je goed in Frankrijk als het ooit, als het allemaal weer open gaat, dan gaan we vanuit op een dag. Ja, dan uh, ja, dat wat is... ga jij anders doen in jouw eigen studio. Hoe bedoel je? Hoe ga jij met ga je aan kinderen ook les geven? Oh, als ik een studio ja, gaan wat openen? ga je nou? Ik ga sowieso verder, dus met Tonic. En gyroquinesses, dat is die techniek die ik lesgeef. Daar heb ik machines voor nodig. Um, en ik zat, ja, bewegingstherapie... Um, Goeie vraag. Ik heb er nog niet genoeg over. Ik ben ook vaak verteld, open je eigen studio niet, want het is te veel stress. Door een ex-ballerina van het Nationale Ballet. <laughs> die heeft haar eigen pilatenstudio. en die zei tegen mij, doe het niet. Dus ik weet nog niet hoe ik het ga aanpakken, maar dat is nog niet... Je gaat nu nog heel veel dansen. Ja. ja. Tot minstens je 35e. Ik hoop het. Ik hoop het ook heel erg. Ja. Dankjewel, dankjewel dat je dankjewel er was. Dankjewel Mercedes. Ja, ik ben heel erg blij. <laughs> ja.